Hoi, ik ga je laten zien hoe je jouw eigen gemaakte game op een GitHub repository website zet. Het ja, is mijn game, ik heb mijn cute Creator gemaakt, maar het maakt niet zoveel uit waar je het maakt. Hij zegt keigaaf. Nou, deze wil ik op een website zetten, want je kunt wel met USB sticks de hele tijd rond gaan lopen, maar als je internet hebt, kun je het net zo goed op GitHub. Nou, dan gaan we natuurlijk nu op GitHub. Github, ik ben ingelogd, dat is belangrijk. Daarom staat mijn hoofd hier, daarom staan hier allemaal dingen. Ik ga een nieuwe Github website maken, dat wordt een repository genoemd. Ik klik op nieuw repository en nu moet ik de repository een naam geven, die heb ik ook gewoon keigaaf. Uh, dit is mijn cute creator game, keigaaf. Uh, dat is de omschrijving. Dit is de naam, omschrijving, public. Uh, dit is handig om aan te klikken. Dan komt er een eerste bestand, dus de readme komt er dan. En deze twee zal ik het niet over hebben nu. Create repository en we hebben onze GitHub website gemaakt. Kijk gaaf! Nou, dat, deze website moet op de harde schijf komen, want daar staat de game. Nou, met clone of download kun je hier de URL krijgen, copy-paste ik, of je kunt hem hier klikken waar je maar wilt. En dan gaan we naar een Terminal. En nou gaan we dit ding... Ik doe even in GitHub, dat is mijn website voor Githubs. Hier klonen we onze nieuwe website, keigaaf. Je ziet pas niet allemaal op één regel, dat maakt niet zoveel uit. En nu heb ik een plek op mijn harde schijf, die heet keigaaf. En die is nog leeg, want ja, logisch, er staat nog niks in. Maar ik heb ook de game. Ik weet waar die staat, die staat namelijk hier. Nou, wat ik dan ga doen, is ik ga al deze bestanden kopiëren naar de keigaaf GitHub website. Ik weet dat je deze niet hoeft te kopiëren, dus die delete ik dan. Uh, nu heb ik het omwaarts mijn schijf veranderd. Als ik nu in keigaaf in de Git versie ga, kan ik ook de bestanden nu zien. Als ik met Git status dus toe zegt Git ook van, hé, hey, je hebt allemaal bestanden toegevoegd. Ik zeg ja, dat heb je goed gezien. Ik ga alle bestanden toevoegen. Uh, de commit messages zijn um, uh, code van spel toegevoegd. Dan toegevoegd. Nou, doe ik het push. Uh, misschien, moet je nu een, uh, misschien moet jij nu een paswoord ingeven. Ik heb dat anders ingesteld, dus ik hoef dat niet. Nou staat onze code, als ik nu op refresh druk of op F5, staat onze code hier en vanaf nu kunnen we dus altijd op elke computer kunnen we onze code downloaden: klonen, eh, downloaden, aanpassen en uploaden weer. Nou, ik hoop dat je hier heel veel lol van gaat hebben. Want je hoeft geen USB-stick's meer te slepen. Nou, dan wens ik je voor de rest een hele fijne dag. Hau